We stellen graag de kandidaat-wethouders van Tilburg aan u voor. Dit team gaat graag voor u aan de slag. Wat de partijen belangrijk vinden voor de stad, vertellen zij uzelf. Nou, ik ben vooral heel erg trots dat we het samen met de stad hebben gedaan, het hele proces. Uh, mensen hebben mee mogen denken, uh, ze hebben mee mogen praten. Daardoor weten we nu wat goed is voor uh, Tilburg voor de komende vier jaar. Wij zijn er heel erg trots op dat dit akkoord op alle punten vol staat van de aanpak in de wijken. Ja, we hebben natuurlijk een flinke opgave wat het klimaat betreft. En een flinke slag te maken waar het gaat om het verduurzamen van de woningvoorraad. De grootschalige opwek van schone energie en natuurlijk de vergroening van de stad. De grootste opgave van Tilburg de komende jaren is er eindelijk voor zorgen dat de wijken en de stad weer schoon, groen en veilig worden. Maar vooral ook blijven. Je moet kunnen zien dat over vier jaar er echt iets gebeurd is in de straten van de mensen. Kom ook naar de presentatie van het bestuursakkoord op 14 juni.